In deze video behandelen we vraag 16 uit het examen van 2019, het eerste tijdvak. Deze opdracht valt binnen het domein meten en meetkunde. Gegeven is een piramide. Punt M is het snijpunt van de hoogtelijnen en ligt precies onder de top T van de piramide. De lengte TM is 23,7 cm. De lengte van CM is twee keer zo lang als EM. De opdracht is berekenen hoeveel graden hoek C in driehoek... TCM is. Eigenlijk is deze vraag met de gegevens die gegeven zijn helemaal niet op te lossen. Om deze opdracht te kunnen maken moeten we gebruik maken van de informatie die we al hebben gekregen of zelf hebben uitgerekend uit de opdrachten 13, 14 en 15 van dit examen. Die gegevens zijn dat de lengte van TA 41 cm is, dat de lengte van CE 50,2 is en dat we weten dat alle zijdes van de top naar het grondvlak even lang zijn. Denk er dus aan dat antwoorden van een vorige opdracht soms belangrijk kunnen zijn voor een volgende. De hele piramide is best onoverzichtelijk als het alleen maar gaat om driehoek TCM. Daarom is een schets van alleen driehoek TCM wel zo handig. Ik weet dat de lengte van TM 23,7 is ook weet ik dat zijde TC net zo lang is als zijde TA, namelijk 41 centimeter. Dit schrijf ik ook in mijn schets. Een hoek uitrekenen in een rechthoekige driehoek, dat kan met sinus, cosinus of tangens. In dit geval is de lengte van de overstaande zijde, TM, en de lengte van de langste zijde bekend. Met het ezelsbruggetje Sol TOA weet ik dan dat ik sinus moet gebruiken. Opschrijven. De sinus van hoek C is 23,7 gedeeld door 41. Dus hoek C is de inverse van sinus, op je rekenmachine shift sinus of second sinus, van 23,7 gedeeld door 41. Dat is ongeveer 35 graden. Een tweede manier om op het goede antwoord te komen is eerst de lengte van zijde cm uit te rekenen. Gegeven is dat CM twee keer zo lang is als EM. De hele lengte CE weten we uit een eerdere opdracht, namelijk 50,2. Deze lengte kunnen we in drie gelijke stukken delen. EM is dan één van die stukken lang en CM is dan twee van die stukken lang. Dus dubbel zo lang als EM, zoals in de opdracht staat. CM is dus 50,2 gedeeld door 3 keer 2 is ongeveer 33,47. Nu kan ik een schets maken met alle gegevens, driehoek TCM met TM is 23,7 en CM is 33,47. Een hoek uitrekenen in een rechthoekige driehoek kan met sinus, cosinus of tangens en met het ezelsbruggetje sol TOA weten we dat we hier tangens moeten gebruiken want de overstaande en de aanliggende zijde zijn bekend. Opschrijven, tangenshoek C is gelijk aan 23,7 gedeeld door 33,47. Hoek C is inverse tangens, shift tangens of second tangens op je rekenmachine. Van 23,7 gedeeld door 33,47. Geeft ongeveer 35 graden. Dus hoek C is 35 graden. Deze vraag is 4 punten waard. 1 punt voor het aangeven dat zijde TC gelijk is aan zijde TA die je al wist uit een eerdere opdracht. Of voor het uitrekenen van lengte CM. Het goed opschrijven hoe je met sinus of tangens de hoek uitrekent levert je twee punten op. En natuurlijk een punt voor het juiste antwoord, 35 graden. Wil je nog meer oefenen met soortgelijke vragen, dan hebben we een aantal vragen uit de examens van voorgaande jaren voor je bij elkaar gezocht. Vragen die hierbij passen. De link vind je onder de video. Deze video is gemaakt in samenwerking met examen.nl. Hier vind je alle informatie om je goed voor te bereiden op het examen, zoals lesmateriaal, video's en examenuitleg. Meer uitleg vind je natuurlijk op het YouTube-kanaal van Wiswereld. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer!